Algoritmes, wie kent ze niet? Tegenwoordig worden steeds meer beslissingen toevertrouwd aan algoritmes. Ze beïnvloeden hierdoor steeds meer aspecten van ons dagelijks leven. Zoals het solliciteren naar een baan of het aanvragen van een verzekering. Maar wat zijn algoritmes eigenlijk? En waar komen ze vandaan? In het Algoritmisch Historisch Museum duiken we in de eeuwenoude geschiedenis van algoritmes. Kom kijken en leer hoe algoritmes leren van ons.